Hey, jij daar. Jij. Hey daar. Wij zijn Intellectual. Dit is een disco. Wij zijn Intellectual en wij spelen op PitFest. Heb je een kaartje voor PitFest, dan heb je vaker veel geluk man. Wij komen spelen en we hebben er zin in. Het gaat leuk worden. En voor degenen die geen kaartje hebben voor PitFest. Dikke pech. Pette pech. Jammer. We hopen jullie een andere keer te zien. Want het is uitverkocht. Doei. Anyways, tot dan. Zie je daar, of niet.